Ik wil graag de rechterkant opgaan. Ik kan er niet zo makkelijk in. Dat is moeilijk? Ja. Springt hij dan verkeerd aan of wil ja. hij, hij niet galopperen? Hij springt verkeerd aan. Hij springt verkeerd aan? Ja. ja. Wat ik dan altijd toch even doe, is eerst de makkelijke galoppen. Als ja. je bij eerst het makkelijke en niet eerst het moeilijke. Als je moet rekenen, dan moet je eerst weten dat 1 en 1, 2 is. En als je dat weet, dan kun je verder. Maar je gaat niet gelijk met een hele hoge som beginnen dat je nog niet weet. En als je dat weet, dan bouw je dat op. Dat wil dus zeggen, ja, eerst maar de linker galop, want dan kan hij lekker loskomen. En als hij dan een beetje los is, dan is het misschien ook wel makkelijker om rechts aan te galopperen. Maar dan zien we dan weer wel hoe dat je doet. Dat zal hij niet meteen goed doen. Dat is ook helemaal niet erg, maar we gaan proberen uit te leggen hoe je dat het beste voor elkaar kan krijgen. Ja. En misschien lukt het wel niet, maar we gaan het niet doen. Zoveel... Jij, jij wil beginnen. Nou, dan mag jij je pony losrijden zoals je dat wil. Ja, gewoon zo lekker licht rijden. Hè, dat je een fijn tempo rijdt, dat is altijd belangrijk. En gewoon lekker ontspannen licht rijden. Wat je heel goed doet, is je handen zo goed mogelijk zo voor het zadel houden. Dat is keurig. En je zit op het goede been, dat is ook belangrijk. En hè, dan is het altijd de kunst dat, je, dat hij in het tempo loopt wat jij wil. En dat vind ik dat hij dat doet. Ja. Hij is lekker voorwaarts. Hij is eh, ook best mooi ontspannen. Ja. Ook al loopt hij een beetje met zijn neusje naar voren. Dat mag hè, dat is helemaal niet erg. En dat je daar gewoon heel fijn contact mee hebt met de mond. Want dan is, zo is hij best wel lekker in de mond. Ja. ja, omdat dat komt. Omdat je zelf een hele soepele handhouding hebt. En dat vind ik heel belangrijk. En wat ik ook belangrijk vind, als jij uit het zadel komt, dan gaat jouw hand niet mee omhoog. Dan blijft jouw hand keurig netjes op de plaats. Maar je heel vaak ziet als iemand uit het zadel komt, dat de handen ook omhoog gaan. En als iemand in het zadel gaat zitten, dan gaan de handen weer naar beneden. Maar dan, ja, daar heb je zelf al goed geoefend. Nou gaan we eens proberen, want dit raven doet hij prima, om een overgang te maken naar de stap. En dan gaan we gewoon kijken hoe jij dat doet. Nou... Wat ik het mooie daarvan vind, is dat jij zonder te trekken hem langzamer kan laten gaan. Waar je een klein beetje op moet letten, en dan gaan we direct proberen. Want terugkomen naar de stap vond ik dat hij prima deed. Maar nu stapt hij een heel klein beetje terughoudend. Ja. Dus probeer, ja, juist. Goed zo, dan gaan we weer aandraven, dan gaan we nog een keertje doen. En dan gaan we lekker tempo rijden, even lekker een beetje gas geven. Ja, ik, ik zie altijd graag een lekker pittig drafje, dat heeft hij nou, zie je dat? Ja. Goed zo, hoeft niet harder hoor, maar dit is prima, dan doet hij zijn best. Ja. Nou, en dan gaan we direct weer een keertje stappen, dan moet je op dezelfde manier doen, maar dan meteen door laten stappen. Ja. Ja, lekker door, dat is beter. Stap maar lekker door, en dan juist, dat hij lekker blijft, keurig netjes. Ja, prima, dat doet hij zijn best. Voel je het verschil met daarnet? Ja. Ja, en wat hij nou ook probeert, dan komt hij een beetje naar binnen, nou niet meer. En wat heb jij gedaan om dat op te lossen? Want hij kwam een beetje uit de hoefslag. En hoe heb je dat opgelost? Met binnenbeen heb ik een klein beetje, met de binnenbeen met Oké. Okay. Nou, met binnenbeen vind ik heel goed. Daarom ging hij ook. Dus wat je gedaan hebt is niet slecht, want hij ging in de hoefslag. Maar dan zou ik een klein beetje, niet alleen met binnenbeen, maar met de rechterteugel beetje. Ja, met de rechterteugel dat. Snap je? Ja. Goed, gaan ga we weer een overgang maken naar de trap. Hij reageerde op jouw tweede hulp. De eerste hulp deed hij niet. En om dat eh, te leren moet je jezelf een beetje voorbereiden op de overgang. Dus als ik zeg, nou gaan we draven. Hè, dan hoef je dat niet meteen te doen op het moment dat ik dat zeg. Dan ga jij jouw pony voorbereiden, jezelf voorbereiden. En dan is, is het heel erg goed als hij op de eerste hulp meteen gaat. En zou hij dat niet doen, dan geef je een tweede hulp. Ja, die duidelijker is. Nou, dat deed je net op de tweede hulp. En dan gaan we direct proberen op de eerste hulp te doen. Maar we gaan weer een overgang maken. En dan proberen we weer meteen op te letten dat je lekker doorstapt. Ja. Dit is prima. Hartstikke netjes. Mooie balans heb je. Mooie rustige handhouding. Vriendelijk contact. En dan gaan we direct weer netjes stappen. Lekker ontspannen ze En stappen. Ja, stappen. Goed gedaan. Goed gedaan. Ja, wat ik nou zie. En dat ik de vorige keer een beetje... Voorgedaan, kan ik me nog herinneren dat je onderbeen goed lang hebt en dat je dat aandrukt en dat je probeert heel rustig te zitten met je bovenlichaam. Ja, ja dus als je een druk geeft met het been, dat je niet het hele lichaam mee beweegt. Ja, dat is... ga je eerst maar in doe straks. Ja, hij stapt prima, hij stapt lekker door. En dan mag je met je handen een heel klein beetje meeschuiven. Hij, hij beweegt niet zo heel veel met zijn hoofd, maar een heel klein beetje mee op en neer schuiven. Met de hals mee. Stil zitten. Draad maar aan. Ja, hij reageerde niet beter. En nou weer lekker tempo. Want hij reageerde meteen, maar moet je lekker doordraven. Lekker pittig. Ik hou van pittig draven. Goed zo. Dat tempo. Goed zo. Nou, dan gaan we direct van hand veranderen. En dan ga je kijken waar jij op let als je direct de andere kant op gaat rijden. Ja, probeer hetzelfde tempo maar erin. Juist. En kijk maar dat hij weer in de komt. Ja, weer mooi in de rijden. Tempo. Zo ja, lekker pittig tempo. Goed zo, lekker licht rijden. Goed zo. Keurig, dan ga je weer in de Dan gaan we op de rechterhand ook vloeiend stappen. En lekker door laten stappen en heel rustig zitten. Keurig en stappen, super. Heel rustig zitten. Ja, He, dus wat ik altijd probeer is heel ontspannen te zitten. En dan met onderbenen, daar zit gewoon het gaspedaal. Ja, stap zo maar lekker door. En nou heel eventjes. Kom maar eventjes hierheen. Want een, uh, een ruiter die moet een stille hand hebben. Als, als een pony beweegt, en dat doet, dan doet deze daar niet zo heel veel met zijn hals. Dan gaat hij in het stappen een beetje op en neer. Met zijn hoofd. En dan moet die beweging. Dat heeft de roze vorige keer ook voorgedaan. Moet je een beetje volgen. En, en dan, want je, je hoort altijd een stille hand. Stille hand, dat betekent in stap dat je handen een klein beetje op en neer gaan. Ja, omdat, en waarom? Omdat de hoofd van de pony vaak ook een beetje op en neer gaat. Dan nou gaat deze niet zo heel veel op en neer met zijn hoofd in stappen. Ja. He, hij houdt hem een beetje stil. We, we zullen rek eens heel even kijken naar eh, Soraya. Zie je dat ze meegaat met de handen? Gewoon ja. lekker in de maat van de beweging. Zie je? Ja, dat weet ik. Maar nou doet deze dat nog niet helemaal, dat hoeft ook nog niet. Ja, maar zie je dat de handen netjes die bewegingen volgen? Dat is een stille hand. Want die hand is daar niet stil ten opzichte van je eigen lichaam. Ja. He, dus hij is stil ten opzichte van de mond van het paard. Ja. Oké. Okay. Dan gaan we direct weer eerst een mooie overgang maken naar de draf. Draaft hij lekker door en luistert hij goed. Dan gaan we links galopperen. Doet hij dat ook goed? Dan gaan we eens kijken wat de moeilijkheid is op de andere kant Nou zou ik het tempo een klein beetje opproberen te voeren. Juist. Dit vind ik een lekker tempo. Dat noemen we arbeidsdraf. Nou, mag je hem direct voorbereiden voor de linkerrol zoals je het altijd doet. Ja? Zoals jij hem daar geleerd hebt. Goed zo. Hij heeft ieder wel een lekker tempo. En hij is mooi ontspannen. Dus hij is er klaar voor. Ja. Dan gaan we kijken. Goed gedaan hoor. En probeer maar lekker pittig tempo te rijden. Super. Zo lekker ontspannen zitten. Ik vind het een prima tempo en dan hou je er als kan in. Goed gedaan. Goed gedaan. Zo lekker ontspannen zitten. En houden we het tempo zomaar in. Heel klein beetje naar buiten sturen. Met je rechterhand een beetje naar rechts en linkerbeen. Een beetje. Kijken dat je de ook een tempo houden. Lekker pittig tempo houden. Zo ja, maak lekker hard galopperen van mij. Zo ja. Maakt hij zijn gelopsprong goed af, hoor. Ja. Ga door, hè. Voel het als je terugkomt, hè. Dan... Ja, goed gedaan. Ga door. Super. Ga door. Beetje naar buiten sturen, dan ben je tevreden. Als je in de hoefslag haalpeert. Probeer maar dat dat lukt. Zijn gelopsprong maakt hij goed af. Hartstikke netjes. Ja. Daar wil ik hem graag hebben. En doorgaan, hè. Als hij wil stoppen, stop jij nooit, hè. Dan ga je door. En nou gaat hij door en nu mag je gaan draven. Super. Lekker doordraven meteen. Hè? Ja, en draven. En draven. Goed gedaan. In de oeslag rijden. Goed gedaan. Dat is draven. Keurig. Nou, dan gaan we direct weer een overgang rijden naar de stap. Moet je nou wel opletten als je stapt dat hij door gaat stappen? Stappen. Super. Heel rustig zitten als je drijft. Ja, stap die goed door. En probeer in de oeslag te rijden. Zo. Heel rustig zitten. En lekker meegaan met je handen. Denk je nog aan dat meisje van daarnet waar je zag? Ja. Goed zo. En dan proberen met je rug niet te veel te drijven. Je onderbenen wel. Zo ja. Ja, dat zijn je onderbenen. En daar reageert hij op. En dan zo rustig zitten. Goed zo. En zo meegaan met je handen. Ga maar lekker mee met je handen. Op en neer. Ga maar lekker mee. Wat je net deed. Denk maar aan dat meisje. Drijven, drijven. Goed zo. Denk maar aan dat meisje wat hij daar net met de handen deed. Prima. Braaf. Goed gedaan. Blijf rust. Blijf nog even stappen hoor. Blijf maar even stappen. Zo ja, lekker meegaan met je handen. En zo stil zitten, rustig, rustig zitten. Ah, juist. Niet opstaan, hè? Krijg je kramp? Wat zeg je? dat hij iets niet doet. Je voelt dat hij iets niet doet? dat is niet Juist. Dat is hetgeen waar we proberen. Nee, ja, maar nu stapt hij wel. Dit is goed. Zo stapt hij wel. Voel je dat niet? Ja, dat is wel een, een onderdeeltje, ja. Gaan we van hand veranderen. Ja. Gewoon lekker tempo draven als op de andere hand. En dan gaan we eerst kijken dat hij een oefslag wil. En dat hij lekker doordraaft. Nou, dat doet hij prima. Ja. Vind je niet? Handen zijn lekker rustig. Tempo is fijn. Probeer, probeer maar aan te galopperen. Ja. Ergens liefst in een hoek. In welke glob zit hij? Ja, heel goed gezien. Dan gaan we rustig draven. Juist. Dan gaan we heel even stappen. En doorstappen. Meegaan, doorstappen. Goed zo. Dan gaan we het zweepje in de linkerhand nemen. We gaan proberen iets te veranderen. Want hij doet dat echt uit gewoonte. daar kun je een beetje zien. Dat is hij gewend. Ja? Dus dan moeten we iets gaan... Wat zijn de hulpen om aan te galopperen? Ja. Nou Goed, Dat hoef ik je niet te leren. En toch luistert hij er niet helemaal naar. Ja, dat is dus best lastig. Het is niet zeker dat dat vandaag gaat lukken hoor. Maar we gaan het wel proberen weer. We gaan weer netjes draven. En als je lekker draaft, dan geef je die hulpen die je net zelf zei. Binnenbeen op de singel, linkerbeen achter de singel. Dat klopt. Je handen hou je mooi stil op dat moment dat je aangalopeert. Maar wat ik dan zou doen, als je aangalopeert, zou ik meteen een klein tikje geven op de schouder. Ja, en dat het dat, dat een beetje verrast bij hem. Want dat doet hij uit de gewoonte. Dus hij moet een beetje uit de gewoonte komen. Dan gaan we eens kijken dat dat gaat lukken. Ja. Dus probeer maar. Op het moment dat jij zegt: binnenbeen druk ik aan, buitenbeen leg ik terug. En dat je dan. Zo ja. Wat je niet moet doen. Is je rechterhand. Breng je. Eh, naar de linkerkant van de hals. Zag ik daar goed of niet? Ja. En dat moet je eigenlijk niet doen. Je moet je, linker, je rechterhand. Nou, laat maar zien. Als het werkt, dan is het goed. Maar je moet alleen opletten dat je eh, als je aan wil galopperen met je rechterhand niet over de hals heen gaat naar de andere kant. Want dat wordt wel heel moeilijk voor hem. Dan gaan we het weer eens proberen. Tempo is prima. Maar, maar Wat je, je eigenlijk mag proberen voordat je gaat galopperen, even op binnenbeen lichtrijden. rijden. Ik wil ook wel eens weer op verkeerde been lichtrijden. Nou, we gaan van alles proberen hoor. Ja, ja. ja. en als je, als je in de hoek zit, dan proberen we maar een keer. Goed zo, eerst lekker vooruit. En als je dan voelt dat hij verkeerd zit, ga je weer draven. Maar je moet eerst altijd vooruit gaan, dat heb je goed gedaan. Ja, dus in welke gloop zit hij? Verkeerd ja. draven. Juist, dan gaan we nu weer rustig draven. Zo ja, en lekker doordraven. Goed zo. Drek weer een keertje proberen in de hoek. Ja, je zit goed op binnenbeen. En dan mag je dat proberen. Even kijken, dan voel je eigenlijk al als die gaat draven dat die verkeerd gaat. Dan zou je eigenlijk al ietsje eerder op mogen vangen. Ja, dan gaan we weer rustig draven. Goed zo. Gaan we toch nog even proberen het zweepje in de buitenhand te houden. Ook al is dat moeilijk voor je. Blijf maar binnenbeen licht rijden. En dan ga je Drek als je aangalopeert, geef je meteen een tik op de schouder. Zelf weer voelen. Kun je het ook voelen zonder te zien of niet? Nee. Dan nog niet. Dan nou, kijk maar even. Ja. Heeft niks. Juist. Ga je weer draven. Ja. Goed gevoeld. En eraf ritme houden. Dat is goed. Dat is goed. Dat is goed. En nou gaan we stappen. Want nu vind ik dat hij weer ritme heeft. Goed zo, en dan kom je heel even naar me toe. Lekker doorstappen. Goed Kijk, zo, als hij dus uh, uit de hoefslag gaat naar binnen... ...en je wilt naar de hoefslag toe krijgen... ...dan moet je eigenlijk met je linkerhand een beetje naar buiten gaan. Ja. En wat je doet eigenlijk, is met jouw rechterhand... ...doe je dit. Maar waar gaat hij nou naartoe? Dus de hoofd naar buiten. Dus naar welke kant komt hij nou naar binnen of naar buiten? Ja. Dus als jij dit doet... Ja, dan kijkt hij ook naar binnen. Ja. Ja, en dan wordt het heel moeilijk om door te lopen voren. Dus als je nou naar binnen komt, dan moet je eigenlijk proberen met je linkerhand naar links te gaan. En je rechterhand naar daar. Ja, dat Nou, gaan we nog een keertje galopperen. Even lekker stappen, even lekker draven. Gewoon een keer proberen. Netjes rustig zitten. Heel stil zitten. En je onderbeen mag je best gebruiken. En als je daar niet in luistert, geef je gewoon een keer een tikje. Heel simpel hoor. Lekker doorstappen, maar. Zo ja, dat is goed zo. Ja, lekker door, dat is goed. Keurig netjes lekker vlot draven. Juist, dit vind ik arbeidstraf. Voel je dat ook? Ja. Ja, het is een draftempo, wat net iets vlotter is dan dat je het zelf zou willen. Nou, en probeer maar aan te galopperen zo goed mogelijk binnenbeen op de zingel, buitenbeen erachter. Tikje geven als je niet reageert en lekker gas geven. Voel je dat je verkeerd zit, doe je het opnieuw. We ja. proberen drie keer en dan vind ik het genoeg. Ja? ja? Oh, bijna. Je zat er bijna in. Ja, dat is wel nee, Ja, Je ja. staat er dichtbij. Super. Doorgalpeer. Doorgalpeer. Ja, doorgaan. En als je doorgalopeert, mag je gaan draven. Super gedaan. Dan galopeert hij door. Niet trekken, toch gaan draven. En lekker doordraven, trekken. Goed gedaan, hè. Yo. Goed zo. Hartstikke mooi. Ga maar draven. Lekker doordraven, hè. Gas. Gas. Goed zo. Lekker uh, gaan stappen. En dan... ...vind ik dat je heel goed afgesloten hebt. En jij bent gestopt met de galop. Daar hadden we een beetje geluk bij, maar je hebt wel goed gedaan. Wat heb je goed gedaan? Lekker door laten draven. In de hoefslag gereden. Doet hij dat niet, moet je het niet proberen. Dat heeft geen zin. En je ging niet met je rechterhand naar die kant. Ja. Want dat gaat ook niet lukken. Ja. ja, precies. Iedere hand gewoon aan de kant van de hals houden waar je handen normaal hebt. Ja, en dan heb je een beetje geluk nodig. Maar pas was niet helemaal geluk, want je hebt wel bewust geprobeerd om galop te gaan en je hebt goed geluisterd. En toen galopperen we ook nog lekker door en dan zijn we klaar.